Hoi, leuk dat je weer kijkt. Ik ga straks weer aan de slag met een, een gadget. Ik heb hier de, de 3D Doodler, of de 3Doodler, 3D Doodler pen, 3D pen, versie 2.0, ik weet niet precies hoe die heet. Maar goed, het is dus een 3D pen, een pen waarmee je uh, in de 3D kan tekenen. Uh, en dus als het ware dus zeg maar het kleine broertje of zusje van die twee Ultimakers die hier achter me staan, een echte 3D printer. Die zijn wel een paar duizend euro en deze kost 100 euro en is misschien dus wel meer geschikt voor het onderwijs. Om, uh, om leuke dingen mee te maken, om je creativiteit mee te proberen. Ik ga hem zo uitpakken, gaan we eens kijken wat er allemaal in zit en uh, hoe dat ding überhaupt werkt. Nou, er zit van alles in de doos. Natuurlijk de, de pen zelf is best een uh, flinke pen. Best wel zwaar, ligt op zich wel, wel goed in de hand. Um, voor de rest komt er van alles bij. Kijk een kapje als hij, als hij te heet wordt, want uh, dit mondje zal wel eens uh, heel heet kunnen worden. Hij stroop nodig natuurlijk om te kunnen werken. En we uh, nou, kijken hoe lang dat is en of dat uh, toereikend is. Anders heb je ook nog een kabelhaspel of iets nodig om hem mee te kunnen werken. We gaan hem straks uh, aanzetten. En verder, het lijkt wel alsof, of, uh, of het marteltuigen zijn van een of andere James Bond slechterik. Uh, met allerlei kleine dingetjes. mini schroevendraaier. We kunnen het misschien wel gebruiken. Uh, verder zit er ook uh, materiaal bij. Uh, PLA. Dat zijn de staafjes die in de pen gaan. Die, die gaat hij zo natuurlijk smelten. Uh, en ook ABS. In vrolijke Dus Komt er allemaal bij. Uh, dus we kunnen zo meteen aan de slag. Er zit een handleiding bij. Maar ook, en dat vind ik wel aardig, een mooie brief. Met daar een link met allerlei recente instructievideo's. Um, en die laten dan ook, als het goed is, precies zien hoe je ermee aan de slag gaat. We gaan het maar gewoon eens uh, proberen. Goed, de pen is aangesloten op de stroom. Uh, ik heb een staafje bij de hand. Dit is ABS. Hij heeft verschillende standjes. Hij zet nu uit. Ik kan hem zetten op laag of op hoog. En dan wordt hij dus heter of uh, uh, minder heet. Hij is nog aan het opwarmen. Hij is nu uh, rood. Um, als ik werk met ABS, dat zijn die kleurrijke dingen, dan moet hij blauw worden, het lampje, dan is hij heet genoeg. Als ik werk met PLA, dan moet die groen worden en dan is hij heet genoeg. Um, blauw is de allerhoogste stand, dus, dus eigenlijk wachten tot het lampje nu op blauw gaat. En dan moet ik deze erin rammen. Uh, die gaat hieronder de in en die moet best wel een stukje erin klikken. Um, nog even wachten dus. Hij heeft twee uh, knoppen vooraan. Als je daarop drukt, dan begint het eruit te komen op een vloeibare manier. En um, één knopje is als je het langzaam wil en één knopje is als je wil dat er veel uitkomt. Dus ik ben benieuwd. Het lampje is blauw, dat betekent dat we aan de slag kunnen. Um, even kijken, deze moet hieronder. En dan doorduwen, zodat hij goed vast zit. En als het goed is, als ik begin te drukken lijkt alsof ik bij de tandarts zit. Oeh, is een heel nageluidje. Er zitten hele kleine tandwieltjes in, en die trekken dat staafje steeds iets verder door. Het stinkt ook een beetje. Ik ga er maar niet aan zitten, dan wordt het heet. Ik heb daar even die martelwerktuigen aan de kant. Kijk, voor de zekerheid, ik heb een papiertje meegenomen. Ik weet niet wat voor grote knoeiboel het wordt. Even kijken, daar gaan we. Mijn pengeef is nooit fantastisch geweest. Maar goed, even kijken of hij die, of die het gaat doen. Ik druk die knop in en ik hoop... Ik hoop dat er straks wat uit gaat komen. Ja, ja, ja, ja. het komt, het komt, het komt. Kijk, o, het komt eruit. Ik krijg wel een beetje een lamme hand van die knop ingedrukt. Nou. Even kijken hoor. Op het papier. Moet niet te snel. Kan ik omhoog? En omlaag. Oh, dan gaat hij vanzelf. Ik laat de knop los. Hé, hey, dat is een Hij blijft komen. Dan kan ik ontspannen tekenen. En de grote stroom. Oeh, het is heet hier. Twee keer klikken. Twee keer klikken en hij uh, en gaat vanzelf. Oh, dit is de dikke stroom. Er komt wat sneller. Hè. Even kijken, ik moet natuurlijk wel iets gaan maken. Hè. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Wat zou ik eens gaan maken? Het werkt op zich wel is meteen een beetje hard even kijken, um, ik ga even kijken of ik iets leuks kan tekenen. Nou, hij is af mijn prachtige hond. Uh, het is nog een beetje provisorisch. Het is uh, best lastig en ik kom erachter dat het gewoon heel handig is als je uh, ook wat andere uh, dingen kan gebruiken erbij, een schaar of uh, misschien moet je wel met de andere hand waarmee je niet de pen vasthoudt, toch iets van een handschoen aandoen ofzo. Maar je hebt heel erg de neiging om uh, een beetje mee te gaan helpen met het spul. Uh, en dan moet je oppassen dat je niet brandt. Maar goed, het is een eerste, eerste oefening en... Nou uh, uh, niet slecht, niet slecht. Uh, Dit is zoals dat hier ligt, is de, de basis set. Uh, je kunt het altijd weer netjes op, uh, opbergen in de doos. We hebben ook een standaard erbij en de pen die kan er dan in en je kunt er ook de staafjes in bewaren en je hebt er ook voor de 3D Doodler een speciale set met allemaal andere tuintjes erop en dan kan je dus andere vormpjes of andere diktes gebruiken en dan kan je daar ook mee experimenteren. Als je hem weer wil opbergen is het natuurlijk belangrijk dat hij, dat hij is afgekoeld, maar het staafje kan er ook weer uit als het goed is. Dan moet ik deze twee knopjes tegelijkertijd indrukken. En als het goed is komt hij er dan uit. Het gaat heel langzaam. Het gaat wel. Dat is handig als je van kleur wil wisselen, maar dat staafje kun je er ongetwijfeld ook gewoon, uh, gewoon in laten zitten natuurlijk. En zo ziet dat er dan uit, als het eruit komt. Beetje aangevreden. Goed, deze gaat eruit. En dan ga ik het netjes opruimen. Tot zover de 3D doodle. Wat moet je hier nou mee? Um, het is wel een hele nieuwe vorm van weer dingen creëren natuurlijk. En het is best leuk om deze technologie op deze manier toch toegankelijk te maken voor... Uh, ja, eigenlijk voor iedereen. Um, met zo'n pen. Het is niet heel makkelijk, maar ik denk dat als je ermee gaat oefenen, dat je best leuke dingen ermee kan maken. Leuke constructies. Um, en dat het weer een aanvulling is op je repertoire om creativiteit uh, en technologie met elkaar te combineren. Het is eigenlijk dus de uitdaging om ja, op zoek te gaan naar leuke opdrachten om uh, de 3 d doelen erbij in te zetten. Ik vind hem leuk en ik ga er zeker vaker mee spelen. Bedankt voor het kijken en wellicht uh, tot de volgende keer.